Ik ben broeder Thomas Volkes. Ik ben 41 jaar. Ik ben geboren hier in de Wijk Asseldorp, tegen de binnenstad van Zwolle aan. Ik ben geboren uit een niet-katholiek gezin. Mijn ouders woonden vlakbij de sint jozefkerk dat is hier een paar honderd meter verderop. En onze buren die waren wel katholiek en gingen iedere zondag of zaterdagavond naar de kerk. En ik was als klein jochie heel erg nieuwsgierig wat er toch gebeurde in dat hele grote gebouw met die toren en die klok en al die mensen die daar in en uit gingen dus op een op een zaterdagavond of zondagochtend, dat weet ik niet meer, mocht ik een keertje mee met onze buren maar het raakte me zoveel, zover dat ik de volgende week weer mee wou en de week daarop weer en mijn ouders hadden in eerste instantie iets van nou ja laat maar gaan dat is goed en hij zal er niet heel veel slechter van worden maar het, het buurmeisje was ik vrij dik mee en ja, we speelden samen, we lagen samen in de wieg en we zijn als het ware gewoon samen opgegroeid als broer en zus. Het buurmeisje werd misdienaar en ik natuurlijk ook. Maar dan heb je één probleem, als je niet gedoopt bent mag je niet ter communie. Dus ik heb aan mijn ouders gevraagd of ik me mocht laten dopen en die zeiden zoiets van nou het is allemaal heel erg leuk en aardig met die kerk van jou maar tot hier en niet verder. Dat dopen dat doe je maar als je later groot bent en 18 en zo in en de uit bent. En... Dat was toch een sprong te ver. Maar ja, het verlangen was daar en, en het bleef daar en het, het interesse bleef daar. En, en, nou, nou heel wat aandringen en ik zal de details besparen van puber, puberende ik. Maar mocht ik me dan toch laten dopen, ben ik op mijn vijftiende gedoopt. In de paasnachtviering, een geweldige, geweldige ervaring. Ik hoorde er toen helemaal bij. Ondertussen was ik uh, acolyt geworden, zeg maar een stapje hoger als misdienaar. Ik was... Ik meer mee met, met kosteren in de, in de onze liefruibasiliek, hier een pogje verderop. En ja, dat, dat, dat groeide. En dat was nog steeds een verlangen om priester te worden op de een of andere manier. Wat ik vroeger al had, vroeger speelde ik met mijn buurmeisje al ja, pastoortje. Maar ja, welk kind wil niet pastoor worden of brandweerman. Of nou ja niet, dat zijn van die beroepen die zo'n ja, zo aanzien hebben dat je denkt: dat wil ik. Dus dat verlangen dat, dat was en dat bleef, en dat, dat, dat ging maar niet weg. En, en, ik had toen contact met René Dinkelo, dat is de provinciaal van onze Dominicane orde. En die vertelde mij dat er een nieuwe opleving was, dat er een nieuwe groep was van jonge, jonge mannen die, die opstonden en, en weer voor dit leven kozen. Ja, en het, het geloof is voor mij zo iets belangrijks. Ik wil het graag doorvertellen, het verkondigen. En onze orde heet officieel de orde der predikheren, de orde der predikers. Dus het, het, ver, het vertalende, iedereen op zijn eigen manier natuurlijk. Maar ja, 1 plus 1 is twee. Het, het, het mogen verhalen, het mogen vertellen, het wonen in, toch in een gemeenschap, het niet alleen hoeven zijn. Vanuit die gemeenschap opereren heeft mij doen besluiten om toe te treden tot de orde. Um, ik woon nu in Hussen. Daar is het studentaat gevestigd van de orde. Het studentaat wil zeggen de, het volledig ingroeien in de orde, het, het volledig klaarstomen voor het volledige leven in de orde. We beginnen met een noviciatiejaar, Dat wordt gedaan in Cambridge. Daar is een soort van centraal huis waar het noviciaat voor ons gedeelte van Europa gevestigd is. Dus de, ik heb mijn noviciaat gedaan met nog een Nederlandse broeder, broeder Michael. Uh, een Zwitserse jongen, een Irikese jongen, die wel studeerde voor de Engelse provincie. En natuurlijk voor, met wat Engelse medebroeders. Het is goed om, om een groepsdynamiek te hebben in dat eerste jaar. Uh, na dat jaar doe je je eerste professie, dus je eerste zeg maar ja zeggen tegen de orde. Het volledig opgenomen worden. Daarna heb je drie jaar in Hussen het studentaat en ik studeer nu aan de Fontes Theologie en Pastoraal Werk in Utrecht. Mijn opleiding bestaat uit, uh, het zijn theologie lessen. we hebben gewoon colleges. Ik heb hoorcolleges en we hebben werkcolleges. En tijdens de werkcolleges wordt er ook heel veel uh, in groepjes samengewerkt, uh, worden teksten besproken, uh, er zit een, een hele binnen mijn opleiding een hele variëteit aan, aan, aan, aan mensen. Er zitten mensen die, die, die het gewoon uit interesse doen. Er zitten mensen die priester willen worden. Er zijn mensen zoals mij die in een orde zitten. Er zijn mensen die willen pastoraal werkster worden op, op allerlei verschillende plekken. Het zijn mannen en vrouwen door elkaar. Er zit zelfs een protestantse jongen op, dus er is een enorme groefdynamica. Er wordt, er wordt wel wat gebotst af en toe, maar dat is denk ik juist heel goed om... om juist om, om, om die eeuwenoude teksten die we hebben... Om je een plek te geven in je, in je, eigen, in je eigen hart en je eigen verstand. Van wat betekent dat nou eigenlijk voor mij? Je kunt wel een verhaal horen van over een man die over het water loopt. Of een of kerkelijk document, wat eeuwen geleden gesprek, uh, geschreven is. Maar wat, wat betekent dat nu, nu voor mij in deze tijd? Wat kan ik daar nu mee? En hoe kan ik dat in mijn werk overbrengen op anderen? Uh, mijn opleiding stoomt mij klaar voor, voor een toekomst binnen de orde. Maar het, het, het geeft aan de persoon die ik ben een, een diepere lading. Het is niet dat de persoon die ik ben aan de kant moet geschoven worden voor, voor de theologie of, of voor het verhaal. Nee, het is wel broeder Thomas die dat verhaal vertelt. En die persoon, Thomas, die heeft ook gewoon een, een, een gewoon sociaal leven buiten het theologische en de kerk om. Ik ben een man van vlees en bloed en dat blijf ik. Ik heb behoefte aan vrienden, vriendschappen. Ik heb behoefte aan, aan, aan uh, een avondje weg. Ik, ik blijf lid van een carnavalsvereniging. Ik blijf genieten van een zondagmiddag op het rugbyveld. Dat, dat, dat wordt niet weggenomen. Dat zou denk ik ook niet goed zijn om, om, om, om mijzelf weg te schuiven. Het is, het is God die mij roept. En, en niet, niet een robot van, van, van, een, van een kerk of, of een marionet van, van, een, van een orde. Het is God die mij roept. Mij als persoon. Ik denk dat de stap voor dat leven voortkomt uit, uit, uit wat ik altijd onder zingeving heb verstaan. Ik vind het naar de kerk gaan, het, het met mijn geloof bezig zijn, het, het, het, het lezen erover, het, het, het, het, het, het vieren van het geloof, is voor mij zingeving. Het heeft aan mijn leven zin gegeven, heeft aan mijn leven een diepgang gegeven. En de keuze voor de orde, voor, voor het leven wat ik nu kies, komt daaruit voort, is daar een vrucht van. Ik heb mijn leven zin weten te geven door mijn, door mijn geloof, waar ook een, een hele grote passie van mij ligt. En vanuit die, die zin die, die het mijn leven geeft, wil ik die zin ook graag aan anderen meedelen, niet opleggen. Ik geloof niet in, in, in het voet -tussen -de deur verhaal maar ik geloof in, in, in het getuigende door mijn leven. Hoop ik ook aan andere mensen een stukje van die zin die ik ervaar, die vreugde die ik erin ervaar, die, die antwoorden die ik, die, die, die ik vind, die rust die ik vind. Die hoop ik ook over te mogen brengen aan anderen. Ik vind het heel erg jammer dat, dat op een moment de kerk heel erg negatief benaderd wordt. Van, van dat mensen puur kijken van, van het instituut. Er is een man in Rome die zegt dat en dan mag ik niet zus. Het, het, het, het, als ik kijk naar mijn leven hoeveel vreugde het mij geeft. En, en natuurlijk zijn er dingen waarvan ik zeg van, moet dat nou zo? Maar het is zoveel meer waard om het, om het eens te onderzoeken. God, God is geen boeman, God is, God is echt, er is een heel kitscherig liedje wat zingt, welke vriend is onze Jezus. Het is afschuwelijk, maar het is, het is waar, het, is, het, het, het, het klinkt heel erg kleverig, maar het is echt de moeite waard om, om het je eens te verdiepen in, in God, in onze eigen hoed, voordat je zoekt naar allerlei goden met sleurgen en zes armen, ook mooi, maar kijk eerst eens van het erfgoed wat we zelf hebben. Het is echt de moeite waard.